En hallo mensen van J-Movies en ik ben hier samen met mijn Mathieu, die is daar. Hier oh. Of Afhankelijk, de schuipzellen. <laughs> ja. Vandaag gaan wij het hebben over een top 10 schaamnamen. Dat klinkt nog steeds als schaamharen. Top 10. Ah, uh, 10. God, 10. Frietkalen. Frietkalen. Dat eh... Uh... Ik snap nog steeds niet wat daar... Iets is met frikale. Ik snap het niet. Wat is daar schaam? Ik snap het niet. Nummer 9. Indiana. Indiana. Je bent een banaan. <laughs> Nummer 8. Please. Flink grommen. Flink grommen. Noem moet flink grommen. Maar je schrijft het als F-L-I-N-Q. We spreken. Wat een domme, niet Nummer 7, please. Fuck je dokter. Fuck je dokter? Hahaha. Wow. Fuck je dokter. Wat de fuck? Fuck je dokter. Ik fuck, your doctor, hey, fuck, your fuck your <laughs> je dokter, bitch. Nee. Fuck je dokter. Fuck je dokter. En als je het zo zegt, fuck je dokter. Dokter, dokter. Is het dokter. Niet dokter. Wat de fuck? Nee, gaat het zich uitkrijgen. Nummer 7 zijn we toch? ook. 1, 2, 3, 4. Dus we zijn wij? 6. Ja, we zijn bij 6. Nummer 6, please. Willy van Achteren. Willy van Achteren. <laughs> Nummer 5, please. Kitty Mayo. Kitty Mayo? What the fuck? Ik weet niet wat het is. Kitty Mayo. En het is gewoon een hele rare naam. Nummer 4. Ben niet te geloven. Ben niet te geloven? Oh, Ben niet te geloven. Ben niet te geloven? Fuck. Benny, Benny te geloven. Als ik een beetje. En ik praat altijd zwaar. Daar niet van, maar. <lacht> <lacht> ik ben vertrouwen, net zoals hem. Sociaal. Nummer 3 Leen Kleingeld. Leen Kleingeld? <laughs> lol. <laughs> die die keer je best wel nog een keertje gebruiken of zo, weet je wel. Wat is je naam? Gaat je niks aan? heb je wel een Ja, dat weet ik nog van heel vroeger, want ik krijg tegenwoordig geen sponsorbok meer. Oh, ik heb hem meerdere gisteren. Echt waar? Wauw. Maar even serieus, als je een naam hebt, gaat je niks aan. Dat is toch briljant? Dan kan je, dan kan je gewoon iedereen even fucken, weet je wel? Nummer 2: Ben Bouten. Ben Bouten? Ben Bouten. Ja, Ben Bouten. Ben Bouten. Oh, ik. Ben Bouten. Oh. Oh, nou vat ik hem. Nah, haha. Ben Bouten. Maar, dat is een zeg maar. Uh, hoe noem je dat ook weer? Zo'n. Uh, uh, uh, uh, wat zit er gewoon in? Die... Slecht Nederlands of zo, hoe noemden ze dat nou? Dialect. Het is... ja, dialect, dat bedoel ik. Echt slecht Nederlands. Slecht ja. Nederlands. Ja, met muten. Met muten. <laughs> Dan gaan we naar nummer 1. En nummer 1 is waarschijnlijk hopelijk. de slechtste schaamdraam: Wil Haha. <laughs> Ja, denk die gast, hey, het volkslied heeft zich vernoemd aan mij, nee, ze je vernoemd aan jou. Wat, wat van? Nou goed, vrienden, vonden jullie deze video leuk? je hem nou goed uit, dan ben je niet meer abonneren. ik jullie de volgende keer weer. Um, deel dit met al je vrienden via Twitter weet ik veel, alles. Doe los, dan zegt uh, Madiel. Doei! Oké, okay. doei!